Oké, okay, nou het probleem van donkere kringen onder de ogen, dat zegt het al, donkere kringen onder de ogen. En dat zie je vaak bij uh, patiënten met een wat gekleurde uh, ja, tintje. Uh, en dat geeft toch wel, dus, uh, noemen ze, ze worden soms wel als wasbeertje genoemd en dat allemaal zulke uh, leuke benamingen. Dus dat geeft soms wel dat mensen zich echt daarin schamen. Nu is het heel belangrijk om te realiseren dat donkere kringen onder de ogen, dat ik dat uh, een onderscheid maak met de wallen. Wallen zorgen ervoor, dus dat uh, ja, um, hoe zou ik het zo zeggen? Um, uh, dat, die, uh, dat is vaak dieper liggend en waardoor de donkere kringen ook meer lijken, maar echt donkere kringen zijn eigenlijk als er geen wallen zijn, dus geen dieper liggend gebeuren en dat het toch gekleurd is. Ja, nou. Het is heel belangrijk om even te uh, begrijpen van met uh, donkere kringen onder de ogen... dat het perfecte middel niet bestaat. Je hebt eigenlijk twee redenen waarom je donkere kringen ontstaat. Dat is enerzijds dus doordat er de blauwheid uh, van de uh, huid, van de, van de aders, wat meer naar voren komt. Dus door de, dun, de huid is gewoon heel dun of wat gepigmenteerd. En uh, wat wij doen is, wij doen een cocktail van meerdere uh, middelen... ...die eigenlijk op al die punten dat aan, uh, aanslaan. Dus wat betekent dat? We gebruiken daarvoor of rss ha Wat een, uh, een, een combinatie is van blekende stoffen... ...plus stoffen die uh, ja, eigenlijk de huid wat dikker maken. En uh, daarnaast doen we dan nog een... Uh, hoe zou ik het zo zeggen? Een, uh, een crampje die eigenlijk dat ook doet. En ik doe daarnaast dan ook nog de peeling. En de plexer peeling is niet de plexer, dus je krijgt geen bruine schoeiplekjes, maar we gaan eigenlijk met het botten deel van het apparaat, gaan we over de huid en waardoor ook die huid weer wat dikker wordt. En dat geeft een vrij goede resultaten. Oké, okay, nou, wat de meeste mensen hopen is dat het volledig weg is en dat je camouflage vrij zou zijn. Nou, dat, is, uh, dat, dat gebeurt wel eens, maar dat is niet iets wat ik direct zou zeggen. Het is wel een duidelijke vermindering. En ik heb ongeveer gemerkt dus, dat eigenlijk uh, vrijwel iedereen daarop reageert. Uh, in meer of in mindere mate. Uh, dus ja, ik vind dat wel een heel goed resultaat. Uh, ja, en dat is eigenlijk hetgene wat je kan verwachten. Een duidelijk resultaat.